Hi, Mirjam Vlogt wel, kijkers. Ik ben Mirjam de. En deze keer is het geen wandelvideo. Nee, dat heb je goed gezien. Ik zit gewoon met mijn dikke reep op de stoel in de woonkamer. Want ik ben uitgedaagd door ik check Mirjam van het kanaal Mirjam Vlogt wel. Zij heeft me uitgedaagd om 40. YouTube vragen te beantwoorden. Dus ik denk uh, 40 vragen, Daar gaan nog wel even tijd in zitten. Ik ga er even voor zitten. Dat is weer eens wat anders. Toch, dacht ik. Nou, al eens in een ander land gewoond? Nee. Neem jij mini verpakkingen mee op reis? Nee. Nou, zo gaat het veel te snel natuurlijk. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Of ik al eens in een ander land gewoond heb? Nee, dat heb ik dus niet. Maar het is ooit wel mijn plan geweest. Toen ik een jaar of 1920 was, wilde ik heel graag naar Amerika. Ik weet niet waarom, het trekt mij gewoon uh, nog steeds eigenlijk. En toen wilde ik dus als au pair gaan werken. Maar het is helaas niet gelukt. Ik ben uh, tot het vliegveld van Boston gekomen. En daar hebben ze mijn lineaaracta weer teruggestuurd. En uh, ja, ik had geen visum. Mannen in lege pakken mijn te leren. Nou ja, daar was ik hartstikke bang van. En ik zei zo, uh, ja, ik... Kom, eh, ik heb vakantie, ja, maar je hebt een beetje weinig geld bij u. Ja, maar mijn ouders die gaan dat storten en dat geloven ze allemaal niet. Dus ik moest eerst het eh, beste vliegtuig weer terug. Het enige wat ik van Amerika gezien heb, was het vliegveld van Boston. En eh, dat was het. Dus ik wilde daar eigenlijk een jaar gaan wonen. Maar ja, helaas, dat is niet gelukt. Neem jij mini-verpakkingen mee op reis? Nee, volgens mij niet, nee. Maar zo vaak reis ik dus eigenlijk niet. Maar nee, ik neem eigenlijk gewoon eh, de volle map mee. En meestal zit er toch in een hotel en dan heb je toch uh, zeep en shampoos vaak wel liggen, dus nee dat doe ik niet. Ben jij al eens een dubbelganger van jezelf tegengekomen? Ook dat niet, nee. Ik heb wel uh, heel lang geleden op school iemand horen zeggen dat ik, uh, dat zij mij gezien hebben ergens. Dat ik heel erg op haar leek of zij ik mij. Maar nee, ik heb, persoonlijk heb ik mijn dubbelganger nog niet gezien. Dat lijkt me overigens wel heel erg apart om dat te zien. Het schijnt dat iedereen een dubbelganger heeft, maar ik heb haar nog niet ontmoet. Het zou leuk zijn. Een dubbelganger van iemand anders. Nou, ik heb wel een video gezien van Oprah. Oprah Winfrey die heeft, uh, die heeft een dubbelganger. Hoe kan dat eigenlijk? Dat je gewoon eigenlijk bijna de twee dezelfde mensen hebt. Hmm. Hoe vind je dat jouw eigen stem klinkt? Omdat je video's maakt en dus elke keer je stem terug luistert, raak je daar inmiddels wel aan gewend. Maar de eerste keer dat je je stem hoort, denk je van... Nee, is dat wat iedereen hoort? Laatst heb ik gehoord dat je zo moet doen en dan hoor je hoe je eigen stem klinkt voor een ander. Dus mocht je nou niet zoveel opnames van jezelf hebben en je wil graag horen... <laughs> Hoe je klinkt, moet je dat zo doen. Ik zie het al helemaal voor me dat al mijn kijkers nu zo zitten. <laughs> Wat wilde je vroeger altijd worden? Stewardess. Dat wilde ik worden. Dat is niet goed. Administratief werk doe ik nu. Dat was eigenlijk vroeger, was ik daar al heel veel mee bezig. Dat ik op mijn kamertje een bureautje had met een bakje met kaartjes. Vroeger had je van die kaartjes in. Een tijdschrift die je dan in moest vullen als je een abonnement wil op dat tijdschrift. Bij de weg, een abonnement op mijn YouTube-kanaal is gratis. Hoef je niks voor in te vullen, alleen maar het knopje te klikken. Maar dat is een heel een ander verhaal. Het zou leuk zijn als je het doet hoor. Dat wil ik wel. Maar, vroeger deed ik dus die kaartjes invullen en die ging ik dan allemaal uh, in bakjes doen en op volgorde zetten en stempelen en tussen een boek. En nou uh, ja, in ieder geval was ik met administratie bezig. En dat is wat ik nu dus doe. Wat doet jouw vader voor werk? Die doet niks meer. Zou je dat ook willen doen? Uh, nee, ik wil even blijven werken. Ik wil niet niks doen. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Dat ik het niet weet. Maar... Uh, ik had het wel even regelen dat ik dat nu even doe. Oh. gaan we niet doen, hè? Oh! Moet niet doen, hè? Dat gaat best bij make-up, hè? Uh, als ik nu die vraag even teruglees, uh, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Nou, net een paar seconden geleden. Hoe oud ga jij worden in je leven? Hoe oud ga jij worden in je leven? Ik, dat weet toch niemand? Hoe oud ga je worden in je leven? Geen idee. Ik hoop gewoon dat ik lang gezond mag blijven. Dat is misschien heel cliché, maar uh, het zal wel zo fijn zijn. Koop. Heb je een huisdier? Jazeker! Oh, godsend! Wat heb je? Check! En wij krijgt een koekje... Een snoepje! koekie snoepje. Dit is koekie. En we hebben hem een koekie genoemd. Althans, mijn zoon heeft gezegd dat hij koekie heet, want dat lijkt op een Oreo. Eerst wilden we hem Oreo noemen, maar Oreo vonden we niet zo leuk, omdat hij zwart-wit is. En toen hebben we maar gezegd, nou, dan noemen we hem koekie. En eigenlijk heb ik altijd een kat gehad. Sinds dat ik op mezelf woon, heb ik een kat gehad. Omdat ik het gewoon heel stil vind als ik thuis kom en niks beweegde toen ik net op mezelf ging wonen. Ja, dat vond ik veel te stil en toen heb ik van kattenzorg had ik een kat gehaald en uh, die heb ik echt heel lang gehad. De eerste was Paco, die is een jaar of twintig geworden. En toen had ik uh, nacho, dat is de rode, en nou dan we Cookie. Zo, koek, dat was jouw moment. Doei! Maak je muziek? Nee, ik maak geen muziek, maar ik zing wel. Onder andere onder de douche. Ik denk dat uh, iedereen dat doet. Als ik me vergis, dan hoor ik het graag. Ik zing ook in een koor, ja nu dan even niet. Al eens iets vreselijks vergeten in je leven. Een verjaardag van iemand of zo. Ja, ieder mens vergeten wel eens wat. <laughs> ik ben iets vreselijks vergeten. Ik ben vergeten wat ik ben vergeten. Kun jij luchtgitaar spelen? Wat versta jij onder Zen? Languit op de bank met een heerlijk rustig muziekje, een kaarslichtje en een heerlijk geurtje, dat versta ik onder Zen. En dan eigenlijk een beetje je gedachten uit kunnen zetten. Maar uh, ik met mijn ADHD-brein is dat een beetje lastig zonder Kun je surfen alleen op het WW. Ik wilde het wel leren van iemand die ik, die ik ken. Maar dat is er nooit van gekomen. En dat zal er nog niet meer gaan komen ook. Dus uh, dat uh, gaan we niet worden. Hoe groot is jouw slaapkamer? Dit is mijn slaapkamer. Want dat is mijn bed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bij 5 meter dus. Wat is jouw favoriete serie deze week? Mijn eigen serie, mijn wandelserie. Dat is mijn favoriete serie. Ik kijk heel weinig tv. Ik kijk eigenlijk alleen maar YouTube-filmpjes. Honden die kleertjes dragen. Het is leuk, maar het moet niet te vaak. Op Instagram volg ik Dash Hund Corner. En daar hebben ze ook heel vaak. <laughs> dat ze die tackles, zeg maar, uh, kleren aan. Ja. Weet je, en als je dan je Instagram open doet en je ziet dat als eerste, ja dan, dat tovert altijd weer een lach op mijn gezicht. Nee. Ben jij een groenteeter? Ja. Nee. Al eens insecten gegeten? Nee. Ik twijfel, want ik eet best veel, maar en van alles en nog wat. Maar nee, ik geloof niet dat ik insecten gegeten heb. Nee. Wat kan jij wat niemand anders kan? Wat kan ik wat niemand anders kan? Mezelf zijn. Iedereen kan zichzelf zijn, maar niet iedereen kan mij zijn. Snap je? Heb je een bijnaam? Ja, schelen. Ik snap niet waarom, maar ze noemen me Schelen. Of kleintje, wat ik ook wel eens genoemd. Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? Strijken. Daar hoef ik niet over na te denken. Strijken. Welk klusje vind je echt leuk om te doen? Nou ja, diverse klusjes in huis vind ik wel leuk om te doen. Uh, schilderen wat ik nog moet doen eigenlijk. Of uh, behangen. Nou ja, in ieder geval klusjes waarvan iets uh, zeg maar opknapt. Als je maar aan één project zou mogen werken voor het komende jaar, wat voor project zou dat zijn? Jeetje, zeg, mijn hersens worden wel aan het werk gezet hier. Wat mij nou heel erg leuk lijkt, is om een huis helemaal in te richten. Met spullen die je uh, gewoon nieuw kan kopen, zeg maar. Met allemaal nieuwe spullen. Gewoon een binnenhuisarchitect uithangen. Heb ik daar een heel jaar voor nodig dan? Dat is eigenlijk het eerste wat er in me opkomt. Het zal best zijn dat als ik dadelijk weer klaar ben met dit, dat ik denk van... Oh, maar dat had ik beter kunnen zeggen. Maar dat is dan te laat. Ik heb het al gezegd. Klaar, op naar de volgende vraag. Wat staat er bovenaan jouw verlanglijstje? Naar Indonesië. Dat staat er bovenaan mijn verlanglijstje. een retourtje, hè? geen enkeltje. Ik wil wel nog terug. Ja. Wat is het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt? Uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik vroeger heel erg moeite had om in een grote groep te praten. En toen heb ik mezelf in de diepe gegooid. Om uh, voor Tupperware te gaan werken. Ik moest, uh, ja, dan moet je over bakjes praten, hè. Uh, een hele avond. En ik kan me nog die eerste keer zo goed herinneren. Ik stond daar, zweestelt op mijn rug, klotsende oksels. Nou, noem het maar op. De tafel was helemaal mooi gemaakt, want dat leer je dan, hè, dat je het allemaal ne leuk neer moet zetten. En ik ga staan. Bij de tafel en iedereen is opeens stil en ze kijken me allemaal aan. Nou, toen uh, had ik het helemaal niet meer. Praten over bakjes, wat je erin kan doen en hoe ze dicht gaan en hoe ze open gaan en uh, hoe lang ik kan bewaren en hoe lang de garantie is. Bla bla. Op een gegeven moment raak je daar wel een beetje op uitgekeken en toen ben ik overgestapt op Oriflame. En ja, dat, dat was dan heel wat anders, want dat is natuurlijk gewoon. Uh, ja, cosmetica. Dat was natuurlijk veel leuker. Zou je ooit bij de marine willen? Nou! Zou ik ooit bij de marine willen? Dat gaat nou niet meer. Maar wat ik wel altijd leuk vond is die stormbanen. Tussen mijn oren denk ik dat ik nog die stormbaan met gemak aan kan. Maar zodra dat echt gaat gebeuren, dan stort ik in elkaar. Verlies ik onderdelen onderweg. Wanneer was je voor het laatst bloedneveus? Geen idee, ik weet het niet. Ja. Heb je ooit een boete gehad? Ja, tuurlijk. Tuurlijk heb ik een boete gehad. Te snel rijden, dat is echt lang geleden. Ooit zonder stroom in je huis gezeten? Ja, dat was nog onlangs. Althans, dat was ik niet, maar dat was mijn zoon. Favoriete pizza. Pizza Hawaii. Ham, kaas, ananas. Ik lust alle pizza's. Maar de favoriet is dan eigenlijk dat. En die neem ik eigenlijk bijna nooit. Hoe raar is dat? <mys> Het lekkerste ijsje. Italiaanse scheppijs. En dan neem ik heel vaak racitella en malaga. <mys> Hoe laat ga je naar bed? Tien uur, half elf. Ja, weet je, ik schuif mijn bed uit. En dan lig ik al op bed, natuurlijk. <mys> ben je gul? vind is een beetje aparte vraag. Ben je gul? Ja, natuurlijk. Nee, dat is niet natuurlijk. Ja, ik ben gul, denk ik. Kan ik dat van mezelf zeggen? Ik weet het niet. God, er komen heel veel vragen in me op met deze vraag. Als je je voornaam zou veranderen, hoe zou je dan heten? Deborah, dat is mijn tweede naam. Het beste aan wakker worden is dat je weet dat je leeft. Wat is je minst favoriete lichaamsdeel? Ja, uh, ik ben natuurlijk gaan wandelen om een beetje af te vallen, omdat mijn, uh, mijn buik, vind ik eigenlijk niet zo... Inmiddels denk ik van, nou ja, weet je, hè? Tenminste, dat schommelt. De ene keer denk ik van, nou ja, pff, hè, we nemen er nog een. En de andere keer denk ik, nee, het moet niet. Dat was vraag 40. Pff, ik hoop dat jullie nu een beetje een beter beeld hebben van uh, mij. Vond je dit leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vond je het niet leuk, doe dan even een duimpje naar beneden. Maar wacht even, ik ga ook iemand uitdagen hoor, want het is niet zomaar dat ze alleen maar mij uitdagen om dit te gaan doen. Hoe eens even, ik ga ook iemand uitdagen. Eh, uh, Willem. Ja, die ga ik uitdagen. Yo, Willem. Ja, want uh, ze dagen van mij natuurlijk wel uit om al deze vragen te beantwoorden. En ik hou helemaal niet van praatvideo's. Pff. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik uh, ben daar niet zo ster in. Dus misschien moet ik dat juist dan wel vaker doen. Uh, Wil vlogs. Ik zeg, uh, doe je best. Ik ben benieuwd naar jouw antwoorden. Ik zeg, bedankt voor het kijken. Tot de volgende, uh, ja, weer redelijk normale video. Voor, ja, ja. Tot de volgende video. Ik doe dit niet meer hoor. Ik vind het niet leuk. <lacht> wat, ik moet het nu nog allemaal gaan editen, hè.